Hi en uh, welkom bij Pols Model Train Stuff. Vandaag nog een uh, new delivery. Um, dit is een uh, Fleisman uh, 610 007 en 507. Het is een Duitse treinstel in ieder geval van Fleisman. Ze kunnen zo aan elkaar gekoppeld worden met deze pin ertussen. Het zijn diesel uh, rijtuigen. En uh, ze hebben een uh, kantelmechanisme in de in het echt, en ook hier zie je dat dat in ieder geval bij de achterwielen het geval is. Bij de voorwielen hier is de motor is dat wat minder. En hier ook uh, niet. Ze kunnen nog uh, aan de voorkant gekoppeld worden, met, uh, zodat je in een setje gaat rijden. Uh, het zijn niet helemaal degenen die passen in, mijn, uh, in de rest van mijn uh, collectie. Maar ik was eigenlijk benieuwd. Ik heb deze vroeger wel eens gezien in de. In de blaadjes van Fleisman, en uh, ik kon er nu in op de kop tikken. Ik ben ook benieuwd wat hierin zit. Uh, hoe ze rijden of ze überhaupt rijden. Dat uh, of ze rijden is nog redelijk eenvoudig te testen. En het is een afwisseling van met gebruikelijke uh, lima materiaal. Uh, iets met wat meer bouwkwaliteit. Wat uh, uh, ook vals uh, mag voor de verandering. Even kijken. Hier stroom op kan krijgen. Ik heb wel stroom. Nou, er uh, komt niks in beweging nu. Maar, uh, het is ook niet zo gek. Hij moet in ieder geval flink schoongemaakt worden. Ah, kijk. Ja. Dat is de motor. De motor is dus in orde. En god, dat klinkt hij veel beter dan een lima motor. Uh, verlichting. Ik zit op de motor zit er niets van. En bij het andere rijtuig. Zie ik ook zo gauw geen verlichting aangaan. Maar ik denk wel dat het erin zit. Maar dat is voor een volgende keer. Want het is inmiddels vrij laat. En dit is gewoon even een vlugge video. Um, bedankt voor het kijken. En uh, tot een volgende keer.